In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams een opdracht kan klaarzetten voor een klas en wat daar allemaal bij komt kijken. In een team heb je bovenaan in het tabblad of in het kanaal algemeen een tabblad opdrachten. Dus als ik daarop klik, dan kan ik hier de opdrachten bekijken die ik al eerder heb toegewezen, onder het kopje toewijzen. Toegewezen. Ik heb ook een kopje concepten waarbij ik opdrachten kan zien die ik al eerder heb gemaakt maar nog niet heb toegewezen. En die kan ik hier verder bewerken. En ik heb hier ook een kopje beoordeeld waarbij ik de opdrachten terug kan vinden die ik al heb beoordeeld. En die dus eigenlijk klaar zijn. Als ik een nieuwe opdracht maak, dan heb ik drie opties. Ik kan kiezen voor een opdracht. Dat is helemaal een blanco nieuwe opdracht dus. Ik kan een quiz kiezen dan, maak, dan kan ik een Microsoft Form toevoegen. Of ik kan een bestaande opdracht, die ik dus al eerder heb gemaakt, opnieuw gebruiken en aanpassen. Ik begin nu met de bovenste optie, Opdracht. Bij de opdracht is het belangrijk om in ieder geval een heldere titel in te voeren. En om eventueel een categorie toe te voegen. Als je hierop klikt, dan zul je, kun je hier een categorie aan toevoegen. Studenten kunnen dan. De opdrachten filteren met de behulp van een klein filtersymbooltje uh, boven hun opdrachtenscherm. Um, dus ik kan hier bijvoorbeeld een vak aan toekennen. Of ik kan hier een, um, uh, ja, een bepaald uh, onderdeel van het curriculum aan toevoegen. Als ik maar op inter, enter druk, want anders wordt de uh, categorie niet toegevoegd. Je ziet het als een labeltje hier staan kan hier instructies aan toevoegen en je ziet dat je hier ook mogelijkheden hebt om bijvoorbeeld de tekst aan te passen en om er eventueel ook een koppeling in te plaatsen. Dit sla ik nu even over. En heel belangrijk, je kan hier bronnen aan toevoegen, resources wordt het genoemd. Als ik daarop klik, dan heb ik diverse mogelijkheden. Ik kan een bestaand document toevoegen, dat zal ik in dit geval laten zien. Ik klik hier bijvoorbeeld en ik kan kiezen voor bijvoegen. En dan heb ik een bestaand document vanuit mijn eigen OneDrive toegevoegd aan deze opdracht. Wat je hier wel moet bedenken is dat de studenten, leerlingen, studenten dit niet kunnen bewerken. Wil je dat wel, dan zul je hier op de drie puntjes moeten klikken en kiezen voor leerlingen, studenten bewerken hun eigen exemplaar. Dan weet je zeker dat iedere student ook bewerkrechten heeft op dat document. Je kan het dus ook gebruiken om een leesopdracht mee te geven waar ze verder niet in mogen werken. Andere resources, als je daar weer op klikt, zijn bijvoorbeeld je klasnotitieblok, een standaard onderdeel van het uh, team, uh, onder het kopje klasnoteboek. Je kan een bepaalde pagina bijvoorbeeld daar kiezen vanuit het klasnotitieblok en hier uh, een uh, opdracht aan verbinden. Dus hier bijvoorbeeld uh, zou ik een opdracht kunnen kiezen en ik klik op bijvoegen. En dan moet ik alleen nog aangeven waar ik deze opdracht wil plaatsen in het notitieblok van de student. In dit geval is het, laten we opdrachten kiezen, ik zeg gereed. Dan wordt dit dus ook bijgevoegd en hier staat standaard wel leerlingen, studenten bewerken hun eigen exemplaar, omdat het meteen in hun eigen notitieblok, in het klasnotitieblok wordt toegevoegd. Nog andere vormen van bronnen zijn een koppeling. Je kan dus een, een website hier uh, aangeven. Of bijvoorbeeld een link naar een filmpje wat ergens op het internet staat. En je kan ook een helemaal blanco nieuw bestand toevoegen. Bijvoorbeeld een Word-bestand. Je moet het dan nog een naam geven. En je kiest weer voor bijvoegen. Ook bij dit document geldt weer. Standaard kunnen studenten dit niet bewerken. En moet je hier dus bij de stipeltjes. We werken een eigen exemplaar aanvinken. Je kunt toe, punten toekennen. Je kunt ook een rubric toevoegen. En een rubric, dat is een manier om, uh, om feedback te geven, uh, zodat ook studenten heel goed kunnen zien op welke punten jouw werk wordt beoordeeld. Dus ik kan hier bijvoorbeeld een rubrik die ik al eens eerder heb gemaakt, kan ik toevoegen of ik kan hier kiezen voor een nieuwe rubrik. Toevoegen, rubriek, wordt die hier uh, vertaald. Um, dit is een voorbeeld van, uh, van een rubriek die ik al eens eerder heb gemaakt uh, en die kan ik toevoegen. Uh, studenten zullen dan uh, ook zien uh, welke rubriek er aan hangt en die kunnen ook zien wat de punten zijn waarop beoordeeld wordt. Standaard wordt de opdracht toegewezen aan één klas. Ik kan hierop klikken en ik kan dan ook hele andere klassen kiezen waar ik ook eigenaar van ben. Dus ik hoef eigenlijk maar één keer een opdracht te maken, als die tenminste voor alle klassen hetzelfde is. Um, deze optie staat standaard uh, uit. Ik heb hem aangezet aan alle leerlingen toewijzen die in de toekomst aan deze klas worden toegevoegd. Ik zal even laten zien wat er standaard staat. Als je bij bewerken kijkt, dan is dit eigenlijk de standaardinstelling voor de meeste opdrachten. Ik raad aan om de onderste optie te kiezen aan alle leerlingen toewijzen die in de toekomst aan deze klas worden toegevoegd, zodat je in ieder geval ook studenten die je later in je klas krijgt, dezelfde opdrachten kunt laten maken en ze niet nog een keer opnieuw hoeft toe te wijzen. Verder vul je hier een einddatum in. Uh, en een eindtijd, standaard tijd, staat op uh, 1 minuut voor 12 s'nachts. kun je allemaal aanpassen door gewoon hier te klikken. En ook uh, voor deze kun je een andere optie kiezen. Hier zie je een hele lange scrolllijst. Um, en de opdracht wordt onmiddellijk gepost. Dat betekent zodra ik op klik op toewijzen, dan wordt de opdracht ook zichtbaar voor de studenten. Maar ik zou hem eventueel kunnen uitstellen uh, als ik dat wil dan kan ik hier bewerken kiezen en kan ik zeggen ik wil hem later, op een later moment inplannen, zodat hij dan pas zichtbaar wordt. Zo kun je alvast van tevoren opdrachten klaarzetten. Hier kan je ook diezelfde einddatum die we net zagen nog een keer aanpassen, maar je kunt er ook een deadline aan hangen. Een sluitingsdatum wordt het hier genoemd. En dan kunnen studenten ook na deze datum dit niet meer inleveren. Dus dat is echt een harde deadline. Hieronder nog een laatste instelling. Als je meldingen van een opdracht eh, post, dan wordt dat standaard neergezet in het kanaal algemeen. Stel je hebt een opdracht gemaakt die bij een bepaald onderwerp of bij een bepaald vak in jouw team eh, hoort. Dan kan je dat hier aanpassen, want dan wordt die melding, het gaat niet om de opdracht zelf, maar de melding over de opdracht wordt dan in een ander kanaal getoond. Als ik hier bewerken kies... Dan kan ik een van de andere kanalen, in dit geval, kan ik bijvoorbeeld het testkanaal kiezen. Als ik dat op gereed klik, dan wordt dus de melding over deze opdracht geplaatst in het testkanaal. En als ik nu klik op toewijzen, dan is, het, uh, is de opdracht is in ieder geval hier geplaatst. Daar staat hij. En in het testkanaal, daar komt, als we heel even wachten, daar is hij. Daar komt nu de melding over de opdracht te staan, zodat studenten ook in het kanaal wat bij het onderwerp hoort bijvoorbeeld het, uh, de opdracht weer terug kunnen vinden. Maar de, de plek waar die opdracht staat blijft, het kanaal algemeen en het tabblad opdrachten. Dat was in het kort het klaarzetten van opdrachten en alle functies die je in zo'n nieuwe opdrachtscherm kunt instellen.